Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Ik bracht slechts af en toe tijd met God door of als ik een groot probleem had. Uiteindelijk leerde ik dat, wanneer ik ooit zou willen stoppen om van het ene noodgeval naar het andere te gaan, ik God dagelijks moest zoeken omdat ik Hem wanhopig nodig had. Het is waar dat God ons altijd zal helpen wanneer wij bij Hem komen. Maar als we een constante overwinning willen, dan moeten we God uit de alleen voor noodgevallen doos halen en Hem in ons dagelijks leven uitnodigen. God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij bewijst dit met het feit dat Hij in ons woont. Toen Jezus aan het kruis stierf, maakte Hij de weg vrij voor ons om een persoonlijke relatie te hebben met de Almachtige God. Als God een alleen-voor-noodgeval relatie had gewild, dan zou Hij ons enkel af en toe bezoeken. Maar Hij zou zeker niet gekomen zijn om een permanent verblijf in ons te hebben. Wat een geweldige gedachte! God is jouw persoonlijke vriend. Wil je Hem vandaag uit je alleen-voor-noodgevallen doos verwijderen? Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik weet dat het christelijke leven zoveel meer is dan een alleen voor noodgevallen of backup plan. Omdat u in mij woont, wil ik u als een persoonlijke vriend kennen. In plaats van u alleen aan te roepen wanneer ik in problemen ben, wil ik u elke dag.